Zo, nou, het leek ons op zich wel weer tijd voor een update. Ik was net bij Larissa thuis en uh, we hadden zoiets van... Ja, we hebben al een tijdje niet geüpdate hier op YouTube. En uh, waarom maken we niet gewoon een vlog? Dus bij deze. Uh, we zijn er nog. Het was eventjes druk rond de kerstdagen. En uh, op een gegeven moment zijn we daarom gestopt met uploaden... Uh, webshop liep ook gewoon helemaal door was echt wel heel erg druk want het is gewoon heel druk tijdens de kerstdagen en toen hebben we heel eventjes een vakantietje ingelast en uh, nu zijn we er weer dus ik hoop dat alles goed met jullie gaat dat jullie een lekker nieuw jaar hebben gehad in ieder geval gelukkig nieuwjaar ja ik neem jullie gewoon weer even mee en dit is een hele random opening ik had gewoon nu zoiets van ik heb het in mijn hoofd ik wil nu even de vlogcamera pakken maar het is nu avond ik ga straks even sporten met larissa en dan Zie ik jullie morgen weer, maar ik had zoiets van nee, ik moet het er nu even meteen uitgooien. We zijn er nog, alles gaat goed. Kerst was leuk, gezellig. Ik ben eigenlijk gewoon thuis een beetje aan het opruimen en um, ben ook bezig met een, een cursus. En bij die cursus ga je helemaal terug naar het afgelopen jaar, kijk hoe dat was. En ook gewoon nieuwe doelen stellen voor het komende jaar. Dus dat is echt een, een zelfontwikkelingscursus. Uh, dus daar ben ik druk mee geweest de afgelopen tijd. Dus ja, hier ligt nog een laptop. Hier liggen nog allemaal dingen die ik op moet ruimen. Hier ook. Ja, het is echt een beetje zo'n typisch begin van het nieuwe jaar, vind ik. Ik vind het ook altijd wel heel erg lekker. Een soort van nieuw begin. Maar goed, ik zie jullie morgen weer. Dan ga ik eventjes wat meer jullie meenemen in de dag. En dan ga ik vanavond gewoon lekker even sporten en chillen Goedemorgen. Nou, ik ben net wakker. Ik ben weer heel even het gebed in gekropen, Want het is echt zo'n pikken donker buiten. En ik kan al niet aan. Het is vandaag woensdag 8 januari. Gisteren was het dus dinsdag 7 januari. En dinsdag 7 januari was de datum dat uh, onze zus Serena uitgerekend was met... Ja, uitgerekend was. Zeg je dat zo? Dan zou ze zeg maar officieel zou dan de baby geboren moeten worden. Dus we zijn nu een dag later. Larissa en ik die zouden aanwezig... Nee, Larissa en ik waren gevraagd om ook bij de bevalling aanwezig te zijn. Dus we zitten eigenlijk al sinds voor de kerst. Een beetje in spanning, want dat is een beetje het moment dat het kan gebeuren. Het kan natuurlijk veel eerder gebeuren. Maar nu dus op... 8 januari is nog steeds niet gebeurd. En dat is niet zo gek als ze op 7 januari uitgerekend is. Maar ik heb zo'n vermoeden dat dat elk moment kan gaan gebeuren ofzo. En ik vind het best wel spannend eigenlijk. En ook wel heel erg leuk. Dus wie weet komt het straks nog voor in de vlog. Maar we gaan het niet filmen of iets dergelijks. Ik moet even bijkomen jongens. Ik zie jullie zo. Als je me op Instagram had gezien, nou heb je het al gezien. Maar deze muur hierachter, die heb ik even geverfd. Want ik had hiervoor een soort van behangertje. En ik niet meer chill. Dus ik had zoiets van, nee ja, dat, uh, dat gaan we doen. Dus volgens mij heb ik dit rond de kerst gedaan of zo. En ik vind het echt zoveel beter. Het is echt een beetje zen. En ik weet dat niet iedereen de video heeft gezien. Maar ik heb ook mijn ogen laten lezen. En voor degenen die de video wel hebben gezien en zich afvragen. Uh, daar gaat het gewoon heel erg goed mee. Dus daar ben ik echt blij om. Nog steeds. Oh ja, mijn vriend is op wintersport. Daarom ligt er nu niemand naast me. Ook geen kussen, want die heeft hij meegenomen. Dus ik, ik slaap met een muffin. Sad. Kijk eens wie we hier hebben. Ja, hij is zo... Hij is zendig. Drinken. George, zou ik wat voor je maken? Hij zit te drinken, ja. Ja, lekker. Maar het Kijk, heel, heel chill. Hij is, ja, maar ja, hij is zo heel is zo... Uh, ja, rustig. Ja. Ja, nou, ik had vanmorgen de camera aangezet. En toen zei ik als laatste... Hm, de baby is een dag te laat. Misschien gebeurt het wel vandaag. <laughs> en nu zitten we hier. Maar het is echt toevallig, want ik wil eigenlijk vandaag gestript worden. Ja. En toch kan alsof hij Kom. dat wist. Hij dacht Tof oh hel nou. Mars, weet je wie we straks gaan ontmoeten? Je kleine broertje. Kom, Mars, ga mee. <laughs> Wat is dat voor mama? Is het je kleine broertje Marshall? Ja. En wie is dat? Ja. Zo? Hier kijken? Dat is Baby. Wil je Baby pakken? Mm -hmm. Voorzichtig hè? Ja. ja. Oh, kijk maar. Hij niks aan ja, Hij Is er kleine broertje, Marshall. <laughs> Ja? Is een broertje Marshall? Ja. Bibi. Bibi. Heb je al nou een naam hè John? Is hij ook? Nee, oké. oké. wel. Ja, wel. Baby. Ik... Ja. Ja. ja! Baby! Hij denkt, hé, hey, die buik is weg. Is uit mijn buik, hè? De Ja. Als je met het ook zo'n liefje. heb je donker haartjes, zie je het? Ja. veel haatjes. Ja, inderdaad. Dat is gezellig. zit je met je oh, Vandaag gaat je bed ah. niet uit en al. Kijk de We hadden Misschien voelde hij het allemaal aankomen. Holy moly, wat een dag. Ik dacht vanmorgen, ik ga gewoon lekker vloggen. Ik neem jullie mee en toen ineens escaleerde de boel. Um, ik heb geen idee hoe ik deze video ook ga editen of ik het ervoor zet. Of dat ik het nu gewoon vertel. Maar ik werd gebeld. Um, ik werd gebeld en hoorde dat Serena wee had. Ik hoorde ook dat ze pijn had. Dus ik ben gewoon meteen in de auto gestapt naar haar toegereden, want um, Larissa en ik zouden bij de bevalling aanwezig zijn. En um, ik moet eerlijk toegeven, ik had net gedoucht. Mijn haar heb ik helemaal niet geborsteld vandaag, dat is ook gewoon nog nat. Ik had mijn make-up niet gedaan. Maar ik had, echt, ik had gewoon het gevoel van ik moet er nu heen rijden. Dus ik ben erheen gereden. Ik kwam bij Serena aan. En toen was het eigenlijk gewoon meteen van we moeten naar het ziekenhuis. Dus toen ben ik in haar auto gestapt. En toen zijn we naar het ziekenhuis gereden. Dus ik ben heel erg blij dat ik over mijn rijangst heen ben gegaan afgelopen jaar. En om maar meteen heel zweverig te klinken. Ik denk dat het universum zei daar. Kom nou eens even over die rijangst heen. Want anders kan jij straks je zwangere zus dus, dus niet... Haar ziekenhuis brengen. Dus dat is allemaal heel erg goed gegaan en de bevalling is helemaal heel goed en heel vlot gegaan. Dus ik heb nu uh, een tweede neefje erbij. Ik moet even kijken wanneer deze video online komt. Het nieuws heeft ze dan al naar buiten gebracht. Er is verder ook niet gevlogd of gefilmd. We hebben wel kleine stukjes gefilmd natuurlijk, maar het is niet een tweede bevallingsvideo. Uh, dus het was een heel intiem en heel mooi moment um, waar ik nu niet heel uitgebreid over ga praten, Dus ik ben echt kapot. Het is nu weer half elf s'avonds. En ze is, ze ochtends de weeën en ze is smiddags bevallen. Um, en we zijn dus net de hele tijd daar geweest. En uh, hebben geholpen met z'n allen en gegeten en dat soort dingen. Dus um, bijzondere dag. 8 januari is ook een hele mooie datum. Dus um, ik, zoals ik al zei, ben afgepeigerd. Ik weet volgens mij beraterlijk ook gewoon heel veel. Dus ik denk het gewoon best is dat ik nu even kap met vloggen. Maar ik wilde dit nog wel nu eventjes vertellen. Omdat het nu gewoon vers in mijn geheugen zit. Dus ja... Heel erg leuk allemaal. En heel erg bijzonder. En uh, het was een mooie dag. Ik ben weer een beetje bijgekomen. Ik ben al de hele dag eigenlijk een beetje bezig met opruimen. En uh, dit is mijn laptop. Ik ben ook een cursus aan het doen. Ik zei het al eerder in deze vlog. Het is de Unlimited Me cursus van Celina Charlotte. Een hele prijzige cursus trouwens. Maar het gaat helemaal over jezelf ontwikkelen, een beetje terugblikken en uh, op het afgelopen jaar bijvoorbeeld of de afgelopen periode en hoe je daarna weer verder gaat en dat vind ik even heel belangrijk om op dit moment te doen. En ik moet zeggen dat ik ook wel echt uh, onder de indruk ben en ik ben echt nog helemaal niet ver. Ik denk dat er iets van 30 lessen in staan. Ik ben nu bij 7 dus het is iets wat wel even gaat duren. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk om daarmee bezig te zijn dus uh, dat ben ik op dit moment aan het doen ja ik zat nog eventjes net een beetje terug te denken aan gisteren ik heb natuurlijk die uh, nog even gevlogd op een moment zelf en uh, ik heb nu net een instagram post geplaatst um, want ik zat er nog even over na te denken over de hele bevalling en alles en um, hoe en wat je hebt altijd even tijd nodig om dingen te verwerken toch wat ik vooral heel erg belangrijk en ook bijzonder vond aan gisteren is dat dat, dat we er gewoon voor haar waren, voor Serena, dat we haar hebben gesteund. Tuurlijk doet ze alles zelf, maar ze zei ook op het moment dat het ging beginnen, toen zei ze ook van ik ben zo blij dat jullie er zijn, allebei. Ja, we hebben haar hand vastgehouden, uh, we hebben een koud washandje op de hoofd gedaan. Ja, we hebben over haar rug heen gevreven, haar haren gekroeld, gewoon eigenlijk... Door de hele bevalling heen hebben we gewoon echt... Uh, ja, eigenlijk nog net niet meegeperst, zeg maar. Want je ziet gewoon dat zij natuurlijk een week krijgt en hoe ze erop reageert. En, en dan zeiden wij ook... We hielpen haar ook wel een beetje met, weet je wel, nu even goed inademen. Nu weer je kind op je borst. Um, weet je wel, hou vol, uh, je doet het goed, dat soort dingen. En dat is eigenlijk gewoon, denk ik, het allermooiste van deze hele ervaring. En ik heb vooral van tevoren heel veel horrorverhalen gehoord van... Um, gewoon, ja, ik weet niet, ik wil het niet eens vertellen per se, maar gewoon dat het allemaal. In mijn hoofd werd het ineens een heel eng en groot ding. En ik dacht, wil ik hierbij zijn? Ik weet het niet, het lijkt me helemaal niks. Maar nu ik het heb meegemaakt en ik moet zeggen, het was ook wel echt, denk ik, een droombevalling, want het ging super snel. Um, maar ja, ik heb ik toch wel weer nu een beter beeld van het krijgen van een baby, zeg maar. Dat ik nu zoiets denk van ja, het is allemaal niet zo eng. En natuurlijk uh, is het allemaal vet intens en heftig. Maar het is eigenlijk ook juist wel heel erg mooi en super bizar. Dat dat kon. Ik weet nog dat um, toen de baby eruit kwam, dan houden ze hem zeg maar omhoog om te laten zien als er zeen. En dat ik ernaar keek en dat ik echt dacht. Wow. Het <laughs> is echt super weird of zo Zeg maar, misschien is weird niet het goede woord, maar je ziet het altijd in films dat ze het doen. Maar dan gebeurt het ineens in real life. En ik zat er echt naar te kijken en ik dacht, dat is gewoon een baby. Dat is gewoon een echt mini mensje die nu gewoon uit is gekomen. Dat is echt bizar. Um, dus ja, anyways. Uh, het zit dus heel erg in mijn hoofd nog. Het is... Uh, nog steeds uh, chaos in mijn kop. <laughs> dus vandaar dat ik vandaag het even rustig aanpak. En rustig uh, nou ja, pak Ik ben een hele informatieve uh, workshop dus aan het volgen en verder opruimen. En daarna uh, probeer ik weer de workflow een beetje op te pakken. Uh, maar het is sowieso januari, dus het is een wat rustige periode. Dus het is eigenlijk wel uh, ideaal. Ik heb verder mijn hotelslippertjes aan. Deze zitten echt zo lekker warm hè. Ze zien er echt niet uit, maar ik heb ze een keer meegenomen uit een hotel. Ik vind ze wel chill. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik op dit moment niet heel veel te vertellen heb. Uh, misschien, ik ben er eigenlijk niet zeker. Larissa is als het goed is ook aan het vloggen. Mocht zij nog iets gevlogd hebben, dan uh, laat ik dat lekker zien. Misschien is zij andere dingen aan het doen. Nou ja, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd uh, wat jullie allemaal vinden hoor, van deze, van deze vlog. Want hij is echt all over the place. Heel persoonlijk. Ja, en ik wil ook weer niet te lang alleen maar gaan praten en niet zoveel laten zien. Dus ik leg nu de vlogcamera weer weg. En pak ik hem op zodra ik er zin in heb. Hallo? Staan we aan? Nee, ik uh, zou bijna niet meer weten hoe ik moet vloggen. Zolang is het volgens mij geleden dat ik de vlogcamera heb opgepakt. Maar uh, we're back! Hallo iedereen. Uh, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het... Goed, ondanks dat ik er een beetje verfrommeld uitzie. Maar Ta en ik hebben vanmorgen laten weer gedaan. Uh, dus daar zijn we van terug. En ik moet nog eventjes gaan uh, douchen. En uh, al dat soort dingetjes kan zien. Ziet er een beetje scruffy uit. Wie er trouwens ook scruffy uitziet, maar wel heel erg lief en zacht. Is lieve Barbar. Hallo jongens. Barry is er nog. En hij heeft inmiddels heel veel extra bijnamen van me gekregen. Dus zoals ik net al zei. Barbar. Barrylicious. Barman. Uh, ja, wat hebben we nog meer eigenlijk voor jou hè vriend. Maar met Barrietje gaat het helemaal goed zoals je kan zien. Ligt heerlijk lekker te tukken hè vriend. Ja. Oh je bent zo lief hè. Oh je bent zo lief. Ja. Zo, ik heb mijn haar nog niet gedaan Ik heb het eventjes in de clip hier En midden middenscheiding zat er zometeen hopelijk een beetje goed opdroogd, Make-upje gedaan Ik heb wel mijn trui aan, maar met chillbroeken en sloffen Want ik ben nu nog lekker thuis Dus dan, uh, dan is dat lekker fijn En ik ga later vandaag uh, wel met Tara afspreken Want we gaan vanavond naar het Lichtkunstfestival In Slot -Zijst. Ik ben heel erg benieuwd wat we daar gaan zien Dus dan moet ik wel eventjes mijn broek gaan omwisselen Maar ik dacht ik ga eventjes hier voor de camera zitten Want we hebben een pakketje ontvangen Van Lush En hij voelt echt best wel zwaar aan Met allemaal fijne goodies Dus ik dacht ik ga deze gewoon even met jullie unboxen Ik weet dat Tara ook op deze unboxing zit te wachten Dus heel stiekem kregen jullie het nu eerst te zien Voordat ik het straks voor Tara ga opnemen Alrighty Het ruikt nu al goddelijk En ik heb hem nog niet eens opengemaakt God, volgens mij zit er zoveel in. Lush Lente en Valentijnscollectie, collectie, jongens. Dat is leuk. Voor 2020. Beide collecties zijn vanaf 3 januari in alle Lush winkels te verkrijgen. En ook online, dus dat is op dit moment al te verkrijgen. Jij denkt, oh wat ruikt het allemaal lekker. Wat hoor ik voor gefrimmel, hè? Oh, die geuren uh, is too much for bar. <laughs> Zo, wat ik op dit papiertje lees is dat zij... Normaal krijg je op dit papier een hele lijst met de producten die in je box zitten. Maar wat ze nu hebben gedaan is dat je de Lush Lens app moet downloaden. Dat heb ik net eventjes uh, ondertussen gedaan. En dan zit daar een optie bij. En als ik dan uh, via de Lush Lens op een product... Um, dat ik die zeg maar in beeld breng. Dan zou de app mij moeten laten zien welk product dat is. En dat is dus geschikt voor alle producten die geen verpakking hebben. Want Lush heeft natuurlijk heel veel verpakkingsloze producten. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het gelijk ook eventjes uittesten met jullie. Vind ik wel heel erg leuk. Allereerst dat ik uitpak is dit hartje met een sleutelgat. dat is wel echt super cute. En dan ga ik dat nu even proberen. Kijken hoe dit met jullie kan vastleggen. Dat is misschien wel leuk. Oh, dan moet ik eigenlijk klikken. Oké, okay, ik doe het heel veel anders, want het werkt anders niet Het is een badbom. Zegt hij in ieder geval Maar uh, Ik zie niet degene die ik moet hebben, jongens Is no good Oh, er is hier eentje kapot gegaan Dit was degene die ik net probeerde te scannen En hier zie ik dat er eentje kapot is gegaan Maar dat geeft helemaal niks, want je kan deze stukjes natuurlijk ook gewoon los in je bad gebruiken Oh, deze ruikt zo lekker Kijk, zo leuk. En er zaten van die schattige hartjes in die je waarschijnlijk dan uit zouden komen in je bad. Wat heerlijk. Ik ga ze eventjes snel allemaal eruit halen. Anders doe ik deze video echt 50 uur. En dan laat ik jullie eventjes snel zien wat er allemaal in zit. Zo, ik heb alles eventjes uit de doos gehaald. En het ruikt hier nu echt ontzettend lekker. Allereerst wat ik eruit haal is dit. Het ziet er echt ontzettend leuk uit. Het is de achterkant van een... Een manier, een mannetje, met twee billetjes hier. Dus ik denk dat dit dus er eentje is om lekker over je lichaam heen te um, smeren. Dat is helemaal lekker. Dan heb ik hier het volgende product. En die voelt een klein beetje hetzelfde. En hij um, ziet er ook een beetje hetzelfde uit als het vorige product. Maar het zal vast wel ietsje anders zijn. En ik heb nog even geen idee wat het is. Maar het ziet er wel echt heel erg grappig uit. En ik heb die ook in het Groen, je ziet hem, hij heeft een beetje van dat roze erop zitten omdat dus een van die badbooms kapot is gegaan Dus dat roze spul is echt overal op gaan zitten, dus alles is een beetje roze gepoederd Zie ik ook deze, die zagen we net op de app al heel verkort Dat is er dus een badboom in de persic emoji volgens mij Zo ziet het in ieder geval eruit, super cute dan heb ik hier ook nog een Unicorn Lip Scrub. En deze lip scrubs van um, Lush vind ik echt super lekker. En dan heb ik ook nog drie grote shower gels. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Want ik kan er echt wel eentje gebruiken voor thuis in ieder geval. En uh, dat eerste is deze. Dat is Nana. Toevallig heet mijn schoonzus zo. Dus dat is weer heel erg leuk. Mm. Oh, tractatie voor onder de douche. Volgende is Almond Blossom. Ik denk dat deze ook echt ontzettend lekker is. Ja, zo. Dat is echt gewoon koekjes. Alles in één. En dan heb ik hier Prince Charming. En dit is frisse granaatappel. Met heemstwortel en vanille. Oh, die ruikt ook echt super lekker. Wat meer kruidig inderdaad. Dus deze is ook echt fantastisch. Nou, heel erg bedankt Lush, voor het opstiel van deze fijne goodies. Ik ben heel erg blij hiermee. En ik denk dat Tara ook helemaal enthousiast gaat zijn. Ik heb trouwens nog eventjes de app gebruikt om dat ene gekke gevormde dingetje op te zoeken. En het is dus een Naked Body Lotion. En ik denk dat het dan deze Little Pot of Energy geur is. En de app zegt dat het de Naked Shower Gel is in Dirty Spring Wash. Ik moet zeggen dat deze er anders uitziet... Als daar. Dus misschien is dit een, oude, een oud uiterlijk en dat ze het nu nieuw hebben gemaakt. Maar um, ik durf het eventjes niet te zeggen. Maar het is in ieder geval wel leuk dat ze het zo hebben gedaan. En dat je een beetje eens kan rondkijken van welke producten het allemaal zijn. Oeh. Nou jongens, we zijn er. Ik zie al kleine stukjes met verlichte deeltjes. Dus ben ik ben heel erg benieuwd. En volgens mij zijn wij nog nooit in slot zeist geweest. Het ziet er wel echt heel erg mooi uit. Ik ben heel benieuwd wat we gaan uh, meemaken vanavond. Kiek dan! Kiek dan is so leuk! Niet struikelen, jongens. Dijer We zitten eventjes aan de gemberthee in een verwarmde tent, dat zal heel erg lekker. Zo, het licht. Het echt vreselijk. Ik je gewoon even naar achter zit, dan heb je niet van die donkere kringen onder je oog. Helemaal ja, hier, oh ja. Gewoon onderkin. Nou, we zitten nu weer in de auto. We hebben net het lichtfestival gehad. Theetje opgedronken. Uh, ja, was gewoon gezellig. Ja, vond ik ook. Prima. Uh, dus nu gaan we ja, onze wegen gaan scheiden. <lacht> je jij gaat weg. Ja, ik ga weg. En ik ga richting Serena. En de bebe. Ja. Dus uh, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om uh, ons gezicht te zien hier op YouTube. Dus de eerste video van 2020. Yes. Ik heb het volgens mij in de intro al gezegd, maar anders nog een keer: Happy New Year! En uh, we zien jullie weer heel graag terug in een volgende video, toch? Ja. doei! Doei! doei.